Dag iedereen, vandaag de fout die je moet vermijden bij het barbecue. En zoals je ziet, alles wat hiervan komt, was rauw. Dus wat dat gebakken is, moet je daar niet terug in doen. Ah nee, dat is kruisbesmetting en dat is echt verboden. En hierop komt de vis op een propere schaal. Want hierin ga ik dat niet doen. Hè. In al die rauwe sappen dat is niet goed. Dit gaan we eten. En nu is het tijd voor jullie om zelf aan de slag te gaan.